Oh ja, yeah, maybe one thing I should, should tell it. Anthony van Reuder is participating in the exhibition The Politics of Design Act 1, a show until December the 2nd, hier in Z33. I need, ik moet nu terug switchen naar het Nederlands. Katia Truijen, onderzoeker en co-curator van Work Body Leisure, uh, de Nederlandse bijdrage aan de 16e editie van de Architectuur Biennale in Venetië, zal voor ons vijf ruimtes bespreken. En hoe die stuk voor stuk voorbeelden zijn die de creativiteit en de verantwoordelijkheid aanmoedigen als reactie op de automatisering van werk. Katia Truijen. Dankjewel, Catharina. En dank jullie wel voor de uitnodiging. Um, dit is mijn werkplek, het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Um, het is niet echt zwart-wit, het is in het echt is het een kleur. Um, uh, het Nieuwe Instituut is het Instituut voor Architectuur, Digitale Cultuur en Design in Rotterdam. En um, er bevindt zich ook het Rijksarchief voor Architectuur en Stedenbouw. Um, daarnaast is er een museum met een tentoonstellingsprogramma en een um, lezingenprogramma een agentschap voor de disciplines um, en een onderzoeksafdeling waar ik uh, waar ik werk, een onderzoek uh, met een team, en uh, waar ik samen met curator uh, Marina Otero-Vergee uh, werkte aan uh, Work Body Leisure het afgelopen jaar. Um, en het is eigenlijk een, een collectief onderzoeksproject uh, met bijdragen van van architecten, kunstenaars, denkers, ontwerpers, muzikanten, um, historici. En het project is, um, um, is nu als tentoonstelling te zien in Venetië nog, tot, tot eind november. Maar um, kent eigenlijk heel veel verschillende verschijningsvormen in publicaties, in gesprekken, performances... ...die ook voorafgaand aan de biennale plaatsvinden en, uh, en ook daarna uh, door zullen gaan. Um, en met het project kijken we eigenlijk naar de opkomende automatiseringstechnologieën waar we het al over hebben gehad. Um, en ook de invloed daarvan op arbeidsomstandigheden... Um, maar ook in hoe, hoe in reactie uh, daarop uh, ideeën over het menselijk lichaam veranderen um, onze interactie met machines ruimtelijke condities en werkomgevingen. Um, en daarbij richten we ons in het bijzonder op nederland um, omdat we veel voorbeelden zagen van hoe de toekomst van werk uh, um, in relatie tot automatisering is verbeeld en nog steeds uh, wordt verbeeld um, en als je naar automatisering kijkt, en dat zagen we eigenlijk ook al in de post-laboratory, dan zie je aan de ene kant een techno-optimistisch wereldbeeld waarin automatisering meer winst en luxe zou voortbrengen, maar natuurlijk ook een, ja, een donkerder en misschien wel een angstbeeld van machines die werkloosheid veroorzaken. En die uiteenlopende wereldbeelden, die uh, bepalen eigenlijk nu al onze werkstructuren. Um, maar misschien hebben ze ook al gevolgen voor de manier waarop we die structuren vorm zouden kunnen geven. Um, en het project Work Body Leisure bouwt voort op een onderzoek dat we uh, bij het nieuwe instituut in 2016 en 2017 al begonnen. Uh, automated Landscapes, waar we kijken naar de gevolgen van automatisering op de gebouwde omgeving. Um, en als je kijkt naar dat... Nou ja, zorgvuldig gevormde landschap, um, uh, ontworpen landschap uh, hier bijvoorbeeld, um, um, dan zie je eigenlijk eeuwen van inspanningen zowel door mensen als machine. Um, en in de tentoonstelling en het onderzoeksproject kijken we eigenlijk naar verschillende schalen uh, waarin je automatisering terugvindt, maar... Um, ook de, waar de frictie tussen werk en vrije tijd heel erg zichtbaar wordt. Uh, van flexperk, f, uh, flexwerkplekken en uh, flexibele kantoorruimtes uh, tot fabrieken, kassen, virtuele ruimtes, maar ook boerderijen en zelfs het bed binnen het huis. En al die ruimtes die bieden eigenlijk allemaal een perspectief op. Um, hoe lichamen, menselijke lichamen, maar ook niet-menselijke lichamen zoals dieren en robots steeds opnieuw worden gecategoriseerd en getransformeerd. En een belangrijk vertrekpunt voor het, uh, voor het onderzoek is het werk van Constant Nieuwenhuis, een kunstenaar die tussen 1965 en 1974 um, uh, eigenlijk een samenleving schetste, uh, Nieuw Babylon, um, waarin uh, vrije ruimte en vrije tijd mogelijk werden gemaakt door de automatisering van werk. En binnen deze samenleving is alles gericht op vrije tijd en spel um, en creativiteit. En door arbeid te robotiseren eist er constant eigenlijk het recht op voor de mens om niet meer te hoeven werken. Um, en eigenlijk bestaat er dan ook geen vrije tijd meer, want alles is spel. En volgens architectuurtheoreticus uh, Mark Wickley, die ook een bijdrage aan het paviljoen leverde, um, ja, liep hij misschien wel vooruit op de post-labor world, waar we nog steeds over speculeren. En volgens Constant Nieuwenhuis was uh, volledige automatisering was niet alleen een fictie of een utopie, um, maar ook een toekomst die gerealiseerd kon worden. En nu, bijna veertig jaar later, zie je eigenlijk um, die geautomatiseerde architectuur op heel veel plekken uh, geïmplementeerd. Bijvoorbeeld in de haven in Rotterdam, um, maar ook in de logistiek. In de landbouwclusters of um, melkveehouderijen. Um, en terwijl in Nieuw-Babylon die automatisering vrije tijd en spel opleverde, vormt dat landschap dat je nu ziet uh, tegenbeeld eigenlijk, waarin alles op efficiëntie en optimalisering is gericht. En tegelijkertijd vind je achter al die uh, georganiseerde ruimtes ook een soort van sublieme technologische schoonheid, die je misschien alleen vanuit de controlroom zien, vanuit die ruimtes worden bestuurd en gecontroleerd. En zoals bijvoorbeeld hier in de EPM-terminal uh, op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam... Uh, ...waar vanuit alle geautomatiseerde hijskranen en containers en zelfrijdende voertuigen worden bestuurd. Um, en waar die gecontroleerde terreinen niet langer toegang bieden of nauwelijks toegang bieden tot, tot menselijke lichamen. Um, en tegelijkertijd vind je ook weer de weerslag op de stad omdat um, uh, het type werk bijvoorbeeld in de haven in Rotterdam verandert, dus van blue collar work zie je dus meer service georiënteerd werk en uh, werk vanuit kantoren en kantoorrooms. Um, uh, tegelijkertijd wordt er dan in de stad ook gestaakt en worden buurten, buurten herontwikkeld omdat ander type arbeid uh, plaatsvindt. En als je dan kijkt naar het hele oeuvre van Constant Nieuwenhuys en uh, zijn latere werk en vooral in zijn schilderijen, dan... ...zie je dat uh, zijn optische, uh, optimistische visie langzaam plaats maakt voor een, voor een ander perspectief... ...waarin geweld juist een intrinsiek onderdeel ook is van die maatschappij. Dus hij zegt eigenlijk als arbeid ge, gerobotiseerd wordt... Um, ...dat wil nog niet zeggen dat geweld ook wordt uitgebannen. En je kan je afvragen of in nieuw Babylon uh, ...of dat ooit mogelijk zou zijn zonder um, het werk van een ander. Uh, in dit geval misschien een robot... Um, maar de uitbuiting van de ander, nou ja, dat is natuurlijk helaas geen nieuw verhaal... ...maar kent een lange, uh, hele zwarte geschiedenis. Um, met de slavernij. En, um, dit zijn vrij heftige beelden van um, uh, schepen... ...waarin tot slaafgemaakte uh, naar de nieuwe wereld werden, um, de zogenaamde nieuwe wereld werden gebracht. Um, dit is een afbeelding um, van een fort... Waarin tot slaafgemaakte werden vastgehouden voordat ze um, um, werden verscheept over zee. Um, en tegelijkertijd vind, is het natuurlijk niet zo dat alle arbeid nu geautomatiseerd wordt, maar vindt er in fabrieken nog steeds um, veelal onzichtbare arbeid uh, plaats. Uh, de assembly is nog lang niet verdwenen en um, waar werknemers nog altijd repetitieve uh, taken uitvoeren. En wat je ook weer ziet is dat um, uh, bestaande ideeën over sociale of genderrollen um, niet, niet per se heel snel veranderen, maar juist worden ingebed in nieuwe technologieën. En dat zag je eigenlijk al bijvoorbeeld hier in 1970 toen de eerste volledig geautomatiseerde keuken, de Elektra, uh, werd geïntroduceerd, En waar um, de rol van de huis, huisvrouw niet zozeer veranderde, maar juist werd bevestigd. En tegelijkertijd wordt er ook gespeculeerd over automatisering van bijvoorbeeld sekswerk. Um, en uh, waarbij robots het werk uh, van sekswerkers zouden overnemen. En uh, Er zijn artikelen die suggereren die dat bijvoorbeeld in het Red Light District in Amsterdam in 2050 um, als seksrobots werkzaam zouden zijn. Maar als je naar die robots kijkt, dan zie je vooral ja, geseksualiseerde representaties van die lichamen, vooral vrouwelijke lichamen. Um, dus die ideeën veranderen niet zo snel. Dit is, uh, zou een, het is eigenlijk interessant dat dit gebeurt. Uh, wat, hier, wat hier eigenlijk zou moeten zijn is een, uh, een tekening van een patent uh, van Amazon. En uh, waar we niet altijd toegang toe hebben. Dus uh, ik weet niet of Amazon op de hoogte is van deze avond. Maar... Um, een van de bijdragen aan WorkBody Leisure is um, het fictieve Institute of Patent Infringement. Um, dat werd geselecteerd door een open oproep uh, voor bijdragen die we hebben gedaan. Uh, en dat is een project van uh, Matthew Stewart en Jane Chu. Um, en zij hebben architecten en ontwerpers uitgenodigd om te kijken naar de, um, de patenttekeningen van, van Amazon in dit geval. Um, juist als een, een ruimte waarin ook de toekomst van automatisering nu al wordt vastgelegd in patenten en wordt verbeeld. Maar ook als ruimte waar je als ontwerper um, um, um, kan interveneren en tussen kan komen. En natuurlijk vinden we veranderende arbeidscondities ook terug in de stad, waar online platforms uh, precaire vormen van werk mogelijk maken. Um, en misschien wel nieuwe vormen van uitbuiting ontstaan. Dit um, als ideeënachtergrond voor uh, uh, Workbody Leisure. Dan wil ik je nu graag langs vijf ruimtes in het paviljoen um, brengen. Die, um, waar eigenlijk steeds het, het verschil tussen werk en vrije tijd ter discussie staat. En ik wil graag beginnen in de locker room. En voor, wanneer, je het, uh, wanneer je het paviljoen betreedt in Venetië, dan bevind je in je in deze ruimte vol met kluisjes. Um, en dat is een ruimte die, um, zeker in Nederland, maar uh, ik geloof een, op veel meer plekken een herkenbare ruimte vormt. Het zou een ruimte in een, uh, uh, een kantoorruimte kunnen zijn, um, maar ook een uh, kleedkamer in een uh, sportschool. Um, en de kluisjes vormen eigenlijk een soort interface, um, tussen, uh, waar je het transformeert van een, van een werkend in een niet werkend mens en andersom. Uh, en tegelijkertijd uh, is de kluisjesruimte ook een interface naar de verschillende bijdragen, en de verschillende verhalen aan Workbody Leisure. En het publiek wordt eigenlijk aan het werk gezet om de verschillende verhalen en de ruimte die achter de kluisjesschuil gaan te openen. Um, en op de achtergrond, uh, als je rondloopt, dan hoor je een soundtrack. En die soundtrack heet Songs for Hardworking People. Um, en aan het begin van deze avond, toen jullie deze ruimte binnenliepen, hoorden jullie daar al een, een stuk van. En dat is eigenlijk een hedendaags uh, coveralbum, een elektronisch coveralbum um, van uh, werk en protestliederen uit uh, de eind 19e en begin 20e eeuw. Um, het is een project van Noam Toran, waarbij hij werkte met uh, twee muzikanten, Florentijn Boddenijk en Remco de Jong, um, die een interpretatie maakten en uh, de teksten soms eigenlijk als een soort van geesten um, um, door de muziek heen weven. Um, en die nummers bieden eigenlijk een historische context voor um, vragen waar we nog altijd mee, uh, uh, mee van doen hebben. Um, en het is ook een eerbetoon eigenlijk aan alle, um, alle arbeiders en alle werknemers die een rol spelen bij de productie en de opbouw um, en het onderhoud van de pianale. En die uh, arbeid die blijft eigenlijk veelal onzichtbaar. En vanuit die kluisjesruimte kun je naar um, deze ruimte gaan, de playground. Um, en dat refereert dus aan het werk van Constant Nieuwenhuis. En dit is een bijdrage van Mark Wickley, die lang heeft onderzoek heeft gedaan um, naar Nieuw Babylon van Constant. En we wilden heel graag uh, dit werk, um, uh, Erotic Space, wilden we heel graag naar het paviljoen halen, maar... Um, het origineel hangt in het gemeentemuseum in Den Haag. En omdat de klimaatcondities in Venetië niet zo goed zijn, waren we genoodzaakt om een reproductie van het werk te maken. En daarvoor hebben we een robot uitgenodigd die um, in 3D het werk opnieuw heeft geprint. Um, dat ging best goed. Dus naast het, uh, de reproductie laten we ook een video zien van de robot die aan het werk is. Office um, laat een generieke kantoorruimte zien waar menselijk werk overbodig is geworden um, en dit is ook een, uh, een toegang tot het onderzoek wat we uh, binnen het automated landscapes project hebben gedaan een bijdrage van martin kuipers en victor Minos sans um, en hier zie je de control room die dus uh, daadwerkelijk ook ontoegankelijk is geworden uh, voor de mens um, omdat menselijk ingrijpen niet meer nodig is en uh, het controleren van de geautomatiseerde landschappen um, ook is geautomatiseerd. De door verwijst naar de door of no return. En um, de door of no return staat eigenlijk symbool voor de transatlantische slavenhandel. Waarbij gevangenen via deze deuren, dus vanuit de forten die je misschien eerder zag... ...naar de schepen en de nou ja, zogenaamde nieuwe wereld uh, werden getransporteerd. En dit is een bijdrage van Amal O'Haag. Zij is curator en onderzoeker. Um, en ze analyseert aan de hand van deze architectuur... Uh, ...de migratie en transformatie van, van lichamen, van talen, identiteiten... ...en ook de historische betekenis van deze uh, plek voor, voor Afrika en de Black Diaspora. En de ruimte tussen die deur... Um, en de oceaan zou je kunnen zien als een plek waar, um, uh, waar het lichaam wordt gemarginaliseerd of gerationaliseerd. Um, en dat niet alleen de sporen van, uh, nou ja, van, van gedwongen arbeid en migratie uh, vertegenwoordigt, maar ook van de hedendaagse migratiecrisis. <lacht> en toch vormt diezelfde deur voor Amal Haag ook een plek voor science fiction en juist voor verzet um, een plek... Als een ruimte eigenlijk waar we um, een wereld zonder uh, uitbuiting, discriminatie en racisme zouden kunnen verbeelden. En ze heeft gevraagd aan een aantal kunstenaars om op haar prijdagen te uh, reageren. Um, en ze, werkte ook, uh, ze is ook werkzaam bij het Tropenmuseum, bij het Research Center for Material Culture in Amsterdam. Uh, en ze kijkt ook eigenlijk met een kritisch oog steeds naar de uh, collectie daar. En tot slot... De laatste plek het bed. En het bed, Catharina uh, uh, vroeg net al wie van jullie werkt er uit bed. Um, het bed is niet zozeer alleen een bed maar is ook uh, kamer 902 van het Hilton Hotel um, in Amsterdam waar in 1969 uh, John Lennon en Yoko Ono hun beroemde bed in Fort peace hielden. En dit is een bijdrage van architectuurhistorica uh, Beatrice Colomina. Uh, en zij claimt eigenlijk dat het bed misschien wel het centrum van werk is geworden in, uh, in een post-industriële wereld. En Loco Ono en John Lennon hadden dat eigenlijk al goed door in 1969. Um, en ze verbraken dit onderscheid tussen werk en vrije tijd door hun uh, huwelijksreisbed transformeren in een plek waar ze tussen 9 uur s ochtends en 9 uur s avonds journalisten ontvingen voor um, uh, interviews... ...en waarmee ze eigenlijk communiceerden met, uh, met, de hele wereld, met een groot deel van de wereld. Um, en in feite werkten ze ook, want ze waren namelijk van plan om een kind te verwekken. Um, en tegelijkertijd oefenden ze ook uh, uh, invloed of uh, uh, kritiek uit op de, op de prestatiemaatschappij... Uh, in sommige interviews uh, um, uh, vertelden ze dat ze werk maar relatief woord vonden. Uh, en dat we ons niet zo moesten laten meeslepen door de Achievement Society. En volgens Beatrice Colomina, um, die naar uh, de bed in keek, um, uh, is de scheiding tussen werk en vrije tijd en tussen de privésfeer en, en uh, thuis en de werkruimte niet langer... Um, Duidelijk in die post-industriële samenleving. Um, het schijnt zelfs dat 80% van alle freelancers um, vanuit bed werkt, of wel eens vanuit bed werkt. Um, gewapend met laptops en telefoons en uh, sociale media. Um, en Hugh Hefner die je hier ziet, de uh, hoofdredacteur van Playboy magazine, deed het ook al eerder. Hij werkte altijd vanuit bed en ontving hier ook zijn gasten. Um, maar ook in het bed in het paviljoen in Venetië werd gewerkt. Um, tijdens de openingsdagen ontving Beatrice Colomina uh, architecten, kunstenaars, denkers, um, ontwerpers om hen te interviewen over hun werkplek, hun ideale werksituatie um, en natuurlijk of ze ook vanuit bed werkten. Uh, en een nieuwe serie van die Bed in Interviews, uh, uh, in Interviews vond uh, een paar weken geleden plaats uh, in Londen. Um, en eigenlijk zie je dat heel veel van de bijdragen van Work Body Leisure... Um, ...verschillende gestaltes krijgen in, in presentaties, uh, in doorlopende gesprekken... Uh, ...en soms uh, uh, vormen ze ook weer nieuwe vragen voor nieuwe onderzoeken, um, bijvoorbeeld aan de TU Delft. Dus eigenlijk is het een gesprek wat steeds wordt voortgezet... Uh, hopelijk. En um, um, Eigenlijk is die internationale uitwisseling ook heel belangrijk. Maar toen we ons uh, daar op de biennale bevonden, je ziet dat die biennale nog heel erg is georganiseerd als een, uh, in de vorm van nationale presentaties en nationale uh, paviljoens. Um, en dat terwijl uh, de werkpraktijk en zeker de, de creatieve werkpraktijk natuurlijk landsgrenzen overstijgt. Um, dus samen met onze directe buren, en dat waren in dit geval het Belgische paviljoen en het Spaanse paviljoen, vroegen we ons af hoe we die landsgrenzen of die nationale representaties konden doorbreken um, en samen, door samen te werken. Uh, en samen lanceerden we een open oproep voor, um, voor bijdrage en om een, eigenlijk de, uh, een, een nieuwe vorm van een openingsceremonie voor de biennale voor te stellen. Uh, en dat was een open oproep voor studenten, um, praktijkbeoefenaars en denkers um, van alle nationaliteiten en, en leeftijden. Um, en uit alle inzendingen uh, kozen we het voorstel Europa van het Central Office for um, Architecture and Urban Planning in Brussel. Uh, en zij een, uh, stelden eigenlijk een hele simpele, maar ook een hele sterke interventie voor, namelijk om um, de. ...de namen van de landen op de façades van de paviljoens te vervangen door Europa. Dus in plaats van Hollanda, België en Spanje zou er voor één dag Europa staan... ...als een open ruimte waar vrijgewerkt wordt, uh, samenwerking plaatsvindt um, en zonder grenzen. Um, ja, dan wilde ik tot slot wilde ik nog zeggen dat uh, als jullie naar het noorden reizen je vanaf uh, 20 december ook een tentoonstelling in Rotterdam. Um, en daar willen we heel graag het gesprek voortzetten. Dus doe mee en kom langs. Dankjewel. Dankjewel Katia. Um, ja, bij de voorbereidingen van onder andere um, Work Body Leisure um, hebben jullie ook... Hebben jullie daar ook naar doemscenario's gekeken, van wat is het ergste dat er kan gebeuren, of hoe... Uh, ja, was het belangrijk voor jullie? Er zit een klein beetje dreiging in de tekeningen, de schilderijen die je hebt laten zien. Was dat aanwezig? Dystopie? De doemscenario's? Nou, ik denk eigenlijk dat, um, dat je kunt stellen dat, dat de wereld helemaal niet zo zwart-wit is. Dus je ziet, aan, je ziet misschien die soort wereldbeelden, een soort optimistische en dystopische wereldbeelden, um, maar je ziet eigenlijk dat er achter heel veel façades gewoon heel ja, uh, hard werk en heel veel uitbuiting ook schuil gaat. Dus een, bijvoorbeeld een van de bijdragen die ik nu niet heb laten zien is van Liam Young. Het uh, project heet Render Lens, waar hij is gaan kijken naar de eigenlijk alle uh, renderings die we kennen. Dus in videogames, in films en in, uh, in de architectuur. Daarachter gaat super veel schuil, uh, uh, uh, renderwerk eigenlijk. Um, dat vaak plaatsvindt in zogenaamde render-farms in India. Um, maar het is niet dat die uh, arbeid zichtbaar wordt of dat die op de credit-list te staan. <coughs> dus, um, ja, voordat we kunnen ingrijpen is het goed om een soort van die, ja, die locaties waar dat werk plaatsvindt uh, te begrijpen. En dat, dat kan ook heel zwart zijn, ja. Ja, want we gaan ervan uit dat als wij vrij zijn van werk, als wij leisure hebben, dat iedereen dan leisure heeft, maar is het soms ten koste van anderen? Daar gaat het eigenlijk ook over. Precies, dus eigenlijk is dat een, ja, een vrouw waar we gaandeweg weg achter komen, want op het moment dat we werk aan anderen uitbesteden, of dat nou robots zijn, of, of dat nou software is, of, of uh, ja, vaak ook andere mensen op, op andere plekken, um, die, dat werk verdwijnt niet. Mm -hmm. En hoe werd er gere gereageerd? Wat waren de reacties in het paviljoen? Heb je daar iets bij opgevangen? Ja, um, uh dat is wel goed, in de zin van dat mensen best wel. Um, het was leuk om te zien dat, um, uh, dat mensen verschillende uh, uh, tijdspannes doorbrachten. Sommigen gingen, ja, uh, verloren zich echt in één verhaal of uh, waren heel interactief meer bezig met, uh, met uh, de, de, de kluisjes openen. Uh, en interessant was ook dat er uh, interactie tussen mensen door die raampjes uh, plaatsvond uh, in de verschillende ruimtes. Mm -hmm. um, um, ja, en ook tussen de verschillende deelnemers, dat er meer links bestonden tussen de uh, hoofdstukken dan we misschien vooraf uh, hadden bedacht. Ja. Binnen hetzelfde, binnen jullie paviljoen? Ja. Of had je het gevoel dat er ook in de andere paviljoenen naar de toekomst van werk of de interactie van architectuur en werk werd gekeken? Uh, eigenlijk vrij weinig ook, okay. ja. Ja, dus uh, het was het meest aanwezige in het Nederlandse paviljoen. Ja, ja thema. Ja. ja, onder andere ook, um, ja, je hebt het al net gehad over die songs for hardworking people, maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat work songs zijn. We hebben een beetje geluisterd als toen als we binnenkwamen, maar wat was het? Ja, ze klinken ook heel anders. Uh, ja. Uh, ja. Want working songs, dan denk ik eigenlijk aan... Um, <tie> Mensen die katoen plukten in plantages in de VS bijvoorbeeld, of um, ja, wat heb je nog? Mensen die graan zo met uh, zeis nog uh, gaan, gaan is dat maaien. is um, ja. Ging het hier over over dit soort van liederen? In dit geval keek uh, uh, Noam Toran meer naar de industriële uh, uh, uh, uh, werkzongs um, uh, die in Engeland uh, werden geschreven en de albums die werden uitgebracht eigenlijk ook soms om afstand te nemen van het werk. Dus het waren, als je de teksten leest, dan zie je dat het heel vaak echt uh, niet zozeer gepaard gaat met het werk, uh, maar meer reflectie is op dat werk. Bijvoorbeeld, um, ja, je ziet uh, teksten waarin heel erg gevreesd wordt voor het, het werk dat door machines worden overgenomen. Dat, dat je aan de ene kant ziet dat mensen zich bevrijd voelen van het werk, dat ze niet langer hoeven te doen. Uh, maar ook eigenlijk hun, um, ja, het, uh, dat, het feit dat ze vervangen worden, dat ze daar, daar ook wel... Ja, een schrik voor hebben. Ja. Dus het is al begin 20e eeuw. Dus toen hadden mensen eigenlijk al angst voor machines en robots. En... Ja, en dat is het bizarre: dat als ja. je de teksten nu leest, dan, dan zouden ze ook vandaag in de krant kunnen staan. Ja. Ja. Zijn er nog vragen voor Katia? Op basis van haar talk. Goed, Katia, dankjewel. Dan gaan we even naar Wiede kijken. Oké. Okay, uh, do I have to do this in English of mag ik ook in Nederlands babbelen? Ik denk dat het wel in het Nederlands mag. oké. Okay. Okay. Um, ja, er zijn veel mensen die hier in bed werken, maar ik werk in de zetel. Dus, is uh, My maar desk, ja... To, pff, ik begrijp het zelf soms niet. Het um, is soms iets, iets uh, wat ik zou tof vinden, is dat mensen hun, hun kleren ook wat rust gunnen. Dus, uh, soms zelf in de kast kruipen. Um, en dat is een man die efficiënt een computer vangt. Tot zover in mijn bijdrage. Dank u wel. Dank u ja. wel, leren.